Zo, so, de nieuwe hooizak en de oude hooizak. En die oude hooizak is nog niet leeg. En daar is nog een klein beetje morgen.